Welkom allemaal. In deze video gaan we kijken naar de modulusfunctie. Maar voordat we gaan kijken naar de modulusfunctie, gaan we eerst eens even kijken naar de modulus van een getal. Nou, in plaats van modulus zeggen we ook wel de absolute waarde van een getal. Nou, er zijn situaties denkbaar waarin je van een negatief getal graag een positief getal wilt maken. Denk dan aan afstand of aan oppervlakte. En om van een negatief getal een positief getal te maken, kunnen we in de wiskunde er een paar strepen omheen zetten. Deze strepen noemen we absoluutstrepen. strepen. Nou, wat doen die absoluut strepen? Die zorgen ervoor dat min 7, 7 wordt. We zeggen ook wel, de modulus van min 7 is 7. Dus staat er een negatief getal tussen de strepen, dan zorgen de strepen ervoor dat er een positief getal uitkomt. Staat er een positief getal tussen de strepen, ja, dan hebben die strepen niet zo heel veel nut. Want die strepen zorgen ervoor dat de uitkomst altijd positief is. Dus staat er een positief getal, zoals deze 7 tussen de strepen, dan is de uitkomst 7. Laten we eens kijken. Uh, we zien hier tussen absoluutstrepen 2 min 9. We weten 2 min 9 geeft min 7. Maar die absoluutstrepen die zorgen er nu voor dat de uitkomst 7 is. We kunnen ook nog even kijken naar min en tussen absoluutstrepen min 7. Die absoluutstrepen zorgen ervoor dat die min 7 7 wordt. Voor de absoluutstrepen staat nog weer een min, dus we krijgen als uitkomst min 7. Dus kort gezegd, die absoluutstrepen zorgen ervoor dat alles wat negatief is, wordt positief. En alles wat positief is, blijft positief. Nu kunnen we verder gaan met de modulusfunctie. Laten we eens een modulusfunctie pakken, zeg eens f van x is de modulus van x. En laten we voor x eens een aantal waarden invullen. Wanneer we voor x 5 invullen, dan krijgen we de absolute waarde van 5. Nou, we zien 5 is positief, dus die uitkomst is 5. Maar wanneer ik nu voor x min 5 invul, dan krijg ik de absolute waarde van min 5 en ook dat is 5. Ik kan ook nog 0 invullen, geeft de absolute waarde van 0 en dit is 0. Die strepen zorgen er dus eigenlijk voor dat de functie zich op verschillende intervallen verschillend gedraagt. Nou, laten we dat eens even van dichtbij gaan bekijken. Uh, die f van x is de absolute waarde van x. Ja, wat doet die? Nou, die doet iets met die, die x... Als x groter of gelijk is aan 0. Daarnaast doen die absoluutstrepen iets met die x als x kleiner is dan 0. Nou, als x groter of gelijk is aan 0, zoals die, die f van 5, ja, dan staat er een positief getal tussen die absoluutstrepen. Dus voor x groter of gelijk aan 0 blijft die functie gewoon x. Maar als x kleiner is dan 0, zoals we net hebben gezien bij f van min 5, ja, dan is die uitkomst 5. Dus wat doet hij eigenlijk? Ja, eigenlijk pakt hij die min 5 en vermenigvuldigt die met min 1. Min 5 keer min 1 geeft 5. Dus hij maakt van een negatief getal een positief getal. Dus voor alle waarden kleiner dan 0 krijgen we de functie f van x is min x. Nou, een functie die zich op verschillende intervallen anders gedraagt, dat noemen we een stuksgewijze functie. Laten we de functie eens gaan tekenen. We nemen een assenstelsel. En wanneer ik nu kijk naar het gedeelte groter of gelijk aan 0, dan heb ik de functie f van x is x. Nou f van x is x, het startgetal is 0, hij heeft een richtingscoëfficiënt van 1, dus die kunnen we wel tekenen. Wat gebeurt er als x kleiner is dan 0? Nou dan hebben we de functie f van x is min x. Deze heeft ook al startgetal 0, alleen is het richtingscoëfficiënt nu min 1. We zien nu een vreemde grafiek met een soort van knik bij 0,0. Nou, die knik dat is een, een eigenschap die je vaak ziet bij modulusfuncties. Laten we zelf eens zo'n grafiek van een modulusfunctie gaan tekenen. We hebben de functie f van x is de absolute waarde van een half x min 1 en deze gaan we tekenen. Nou, het is een modulusfunctie, dus we moeten eerst gaan onderzoeken wat gebeurt er met die functie op het moment dat een half x min 1 groter dan wel kleiner is dan 0. Nou, we weten, het is een stapsgewijze functie. En op het moment dat een half x min 1 groter is dan 0, ja, dan is die positief en doen die absoluutstrepen niks met die functie. Het wordt anders wanneer een half x min 1 kleiner is dan 0. Wat hebben we net gezien? Die absolute absoluutstrepen die zorgen ervoor er dat die half x min 1 wordt vermenigvuldigd met min 1. Dus we krijgen min en dan tussen haakjes, want dat hele gedeelte tussen die absolute strepen wordt vermenigvuldigd met min 1, vandaar de haakjes, krijgen we min en dan tussen haakjes de half x min 1. En dit treedt op als een half x min 1 kleiner is dan 0. Nou, we kunnen de functies nu iets anders schrijven. We krijgen een half x min 1 als een half x groter of gelijk is aan 1. We kunnen de haakjes nog wegwerken. We krijgen min een half x plus 1. En dit treedt op als een half x kleiner is dan 1. Nu zie ik staan een half x groter of gelijk aan 1. En ik zie staan een half x kleiner dan 1. Maar eigenlijk wil ik dit in de vorm x groter of gelijk aan half x kleiner dan dus we gaan nog even een stapje zetten, uh, een half x min 1 als x groter of gelijk is aan 2 en min een half x plus 1 als x kleiner is dan 2. We zien, er gebeuren uh, rare dingen met die functie op het moment dat x 2 is. Wat gebeurt er bij x is 2? Nou, dat is waar die zogenaamde knik optreedt. die vinden we bij x is 2. Nou, We gaan de, de functie zo dadelijk tekenen, dus het is wel handig wanneer we de bijbehorende y waarde hebben. Die vind ik door die x is 2 in te vullen in de functie. Ik krijg f van 2 is een half mal 2 min 1 en dit is 0 en dit levert op het punt 2,0. Dus we zien de knik zal in dit geval liggen op de x-as. We nemen een assenstelsel en de knik kan ik alvast noteren. Die ligt namelijk bij 2,0. Ik ga nu eerst kijken naar het gedeelte voor x groter of gelijk aan 2. Daarvoor pak ik de functie een half x min 1. We zien het is een lineaire functie. Uh, om een lineaire functie te tekenen heb ik aan twee punten genoeg. Ik heb inmiddels een punt, die 2,0. Ik zoek er nog 1 en ik neem x is 6. Dan krijg ik f van 6. En dit levert op f van 6 is 2. Dit geeft het punt 6,2. Deze teken ik in mijn assenstelsel en door deze twee punten kan ik nu een lijn tekenen. En nu hebben we de lijn voor het gedeelte x groter of gelijk aan 2. Ditzelfde doen we voor het interval x kleiner dan 2. Nu hebben we nodig de functie min een half x plus 1. Ik neem weer een x-coördinaat, in ieder geval eentje die kleiner is dan 2. Laten we x is 0 nemen. En we krijgen min een half keer 0 plus 1 geeft 1. Dit geeft het coördinaat 0,1. Deze kunnen we tekenen. En ook nu zien we weer een grafiek met een knikker in. Laten we er nog één gaan tekenen. We hebben de functie f van x is x plus 2 min en dan tussen de absolute strepen 2x min 2. We gaan eerst weer onderzoeken wat gebeurt er met die functie wanneer die 2x min 2 die tussen de absolute strepen staat. Wanneer die groter uh, of gelijk is aan 0, uh, dan wel kleiner dan 0. Dus we nemen f van x is x plus 2 min tussen absoluutstrepen 2x min 2. We schrijven het weer als stapsgewijze functie. En dan zien we dat op het moment dat 2x min 2 groter is dan 0, de absoluutstrepen veranderen in haakjes. Immers, de uitkomst tussen de absoluutstrepen is groter dan 0, dus er verandert niks. Wat gebeurt er? Als 2x-2 kleiner is dan 0. Nou, dan wordt het gedeelte tussen die absoluutstrepen vermenigvuldigd met min 1. Dus we krijgen x plus 2 min en dan min 1 keer die 2x-2 tussen haakjes. En dit treedt op als 2x-2 kleiner is dan 0. Nou, We zien nu min min. In klas 1 hebben we al geleerd dat we dit gaan vervangen door een plus. En We kunnen het zaakje nog een wat eenvoudiger schrijven. Um, voor 2x min 2 groter of gelijk aan 0 krijgen we x plus 2 min 2x plus 2. En dit treedt op als die 2x dan gelijk, groter of gelijk is aan 2. Het tweede deel x plus 2 plus 2x min 2. Als 2x kleiner is dan 2. komen we bij de laatste stap. We krijgen min x plus 4 als x groter of gelijk is aan 1. En we krijgen f van x is 3x. Als x kleiner is dan 1. We gaan op zoek naar de knik. Waar vinden wij de knik? Naar de knik zien we, die zit bij x is 1. Die x is 1, we vullen we in de functie. En we krijgen f van 1 is 3. De coördinaten van de knik 1,3. We nemen weer een assenstelsel. De knik ligt bij 1,3. Gaan we kijken, oké okay, wat gebeurt er op het moment dat x groter of gelijk is aan 1. Dan krijgen we de functie f van x is min x plus 4. Lineaire functie, dus ik zoek een, een geschikt punt op. Ik neem f van 4. Deze vul ik in. Dit geeft f van 4 is 0. Oftewel het punt 4,0. Deze zet ik in mijn assenstelsel, lijnen door. En ik heb de lijn voor het interval x groter of gelijk aan 1. Hetzelfde doen we als x kleiner is dan 1. Dan heb ik te maken met de functie f van x is 3x. Ik uh, vul een punt in, f van 0. Ik krijg 0 terug. We hadden dit eigenlijk ook wel kunnen zien. Het startgetal van fx is 3x is namelijk 0. Uh, het punt 0,0 tekenen. Een lijn erdoor. En zie hier wederom een functie met een knik erin. En hiermee hebben we de modulusfunctie getekend. Die hoort bij de functie f van x is x plus 2 min tussen de absolute strepen van 2x min 2. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.